Dank u wel. Dank u wel. Ik, uh, als laatste spreker, dat is altijd het lot van de laatste spreker om tijd in te halen. En ik zal uh, zeer veel tijd inhalen, want er wacht ons nog een legaal uh, drug uh, straks uh, op de receptie. Dus er is mij gevraagd hier een uiteenzetting te geven als gewezen strafrechter uh, in de Rechtbank van de Eerste Aanleg te Gent. Um, het is evident dat de vraag uh, of, drugs, of het gebruik van drugs dienen gedecriminaliseerd uh, worden, dat, dat zeer actueel is. We, het is al aangehaald, geweest de gebeurtenissen in Gent uh, in Antwerpen liever uh, en de recente gebeurtenissen ten aanzien van de minister van Justitie. Uh, herleggen opnieuw eigenlijk de focus op dat uh, die criminele organisaties en alles wat daar rondhangt. En tot mijn grote verbazing hoorde ik dan een bekend strafpleiter, maar ook bekend politicus. ...eigenlijk pleiten om opnieuw de gebruiker te nog meer te criminaliseren... ...en het gedogen beleid eigenlijk vaarwel te zeggen en opnieuw de focus te leggen op de gebruiker. Ik denk dat dat een oud recept is, want uiteindelijk is het gebruik van illegale drugs al sinds 1921 strafbaar gesteld. Het is eigenlijk een oud recept dat men opnieuw wil uh, gebruiken. Nu, mijn structuur van mijn uiteenzetting ga heel kort stilstaan met de functie van het strafrecht, maar ook uh, de nadruk leggen op het evolutief gegeven. Strafrecht is niet iets onveranderlijks. Strafrecht leeft mee met de maatschappij of zo, moeten meeleven met de maatschappij en de evoluties die daarin plaatsvinden. En tot slot ga ik dan gewoon de link maken naar uh, de drugs. Dan heel kort: um, wat is strafrecht? De beleidsmakers, de politici, de wetgevende instantie gaat bepaalde gedragingen strafbaar gaan stellen die zij uh, strafwaardig achten. Uh, het is dus werkelijk een politieke discussie. Het is de wetgevende macht die gaat bepalen welke gedragingen waard zijn om gestraft te worden. En men gaat ook de straf gaan uh, bepalen, evident. Nu, wat is de taak van de rechter daarbij? Is eigenlijk enkel en alleen het individualiseren van de straf binnen uh, het justitieel apparaat. Dus het is de wetgever die bepaalt wat strafbaar is, welke straf er kan opgelegd worden en het is de rechter die dan dat gaat individualiseren. Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat het doel is waarom iets strafwaardig wordt geacht door de wetgever. En ook wat het doel is van de straf. Dat gaat enerzijds de boetedoening zijn. Je bent stout geweest, je moet gestraft worden. Want we hebben een regel bepaald die zegt dat je dat niet mocht doen. Anderzijds is het ook de beveiliging van de maatschappij. Het is evident dat als je in de gevangenis zit alhoewel dat dat meestal maar een tijdelijk gegeven is, dat de maatschappij dan ook beveiligd wordt tegen het foute gedrag dat je spreidt. En uh, men gaat ook proberen door de straf een individuele gedragsbeïnvloeding te bekomen. En in het concreet geval is dat om een druggebruiker geen drugs meer te doen gebruiken, doordat hij kan worden gestraft. Met die gedragsbeïnvloeding gaat men ook proberen preventie na te streven voor alle burgers, want ze weten, oei, Wanneer we drugs gebruiken, kunnen we worden gestraft. Nu, eh, ik denk dat het een, een superbelangrijk is voor de wetgever om bijzonder zorgvuldig en voorzichtig om te gaan springen met strafbaarstellingen. Uiteindelijk, eh, er worden daar niet de minste straffen aan gekoppeld. Eh, en dat er voldoende draagvlak blijft bestaan in het maatschappelijk weefsel wanneer men daartoe eh, overgaat. Uh, opnieuw, eigenlijk een beetje tot mijn, mijn grote verbazing, gaat men vaak gaan prediken dat strafrecht het ultimum remedium moet zijn, echt het laatste middel waar men zich moet aan vasthouden. Maar toch merk je bij wetgeving dat eigenlijk heel vaak uh, bepaalde gedragingen gaan strafbaar worden gesteld omdat men beoogt een bepaald resultaat te gaan uh, bereiken. Dan moet er eigenlijk onmiddellijk aan toegevoegd worden dat strafrecht niet alles zal is. Dus soms heb je de indruk dat een wetgever zegt van oh, ja, dat gedrag, we, we houden niet van dat gedrag. Weet wat, we gaan het strafbaar stellen en dan zal dit gedrag zich niet meer stellen. Ja, het komt erop neer dat men eigenlijk denkt problemen op te lossen door ze strafbaar te stellen. Maar eigenlijk gaat men in wezen als maatschappij de ogen dicht doen voor het probleem dat zich stelt en zeggen van nee, nee, dat gedrag is strafbaar, dat mag niet gesteld worden. Het is eigenlijk een gemakkelijke oplossing om ook niet aan problemen te hoeven werken. Nu, in ieder geval, doordat het een uh, wetgevend initiatief is, doordat de beleidsmakers dergelijke zaken beslissen, is het ook wel duidelijk dat het een evolutief gegeven is, hè, dus dat het uh, strafrecht meegaat met de evoluties binnen uh, de maatschappij. Het is niet omdat iets strafbaar is gesteld dat er in de toekomst nog zo zal zijn, en het is niet omdat iets niet strafbaar is gesteld dat er in de toekomst ook zo zal blijven. En nu zal ik jullie eventjes meenemen door een aantal voorbeelden uh, in dat verband. Een van de voorbeelden is overspel. Overspel, het vreemdgaan, werd als bijzonder ontwrichtend voor de maatschappij gezien, omdat het gezin beschouwd wordt als hoeksteen van de maatschappij. Zodanig dat elke, alles wat het gezin in gevaar bracht, eigenlijk als strafwaardig werd gezien. En vandaar dat het vreemdgaan effectief strafbaar werd gesteld. Nu, wat is de vaststelling geweest uh, na een aantal jaar? Dus dat het niet is door de strafbaarstelling dat het probleem zich niet meer heeft gesteld. Het is duidelijk dat uh, overspel nog altijd plaatsvond. Spijt de bestraffingen die uh, erop stonden. Het nadeel daarentegen is dat, eenmaal dat je door een correctioneel systeem gaat, dat je een strafblad krijgt, dat je gevangenisstraf krijgt, dat heeft een stigmatiserend effect en uiteindelijk heel veel ongewenste maatschappelijke effecten, niet alleen binnen de familie, maar ook ten aanzien van werk en dergelijke meer. Nu, in eerste instantie is er een gedoogperiode geweest, hè, maar ik wil daar ook eventjes bij stilstaan: een gedoogperiode wil zeggen, men houdt het in, de strafrecht, in het strafrecht, in de strafwet. Maar het openbaar ministerie zal daar de laatste prioriteit aan geven en zal het niet meer vervolgen. Nu, dat sluit niet uit dat het wel nog vervolgd wordt en dat de rechter wel nog de wet zal moeten toepassen en sancties zal moeten uitspreken. Dus eigenlijk heeft een gedoogbeleid een beetje een dubieus effect voor de maatschappij. Nu, na die gedoogperiode is uiteindelijk in 1987 overspel opgegeven als een strafbare handeling. Ik heb geschreven pas, maar dat is misschien omdat ik al zo oud ben. dat Ik, ik vond dat eigenlijk eh, vrij laat dat dat eh, gedecriminaliseerd geweest is Wanneer we het nagaan, is dat de decriminalisering van overspel, men heeft het dus uit het strafrecht gehaald, dat heeft er niet toe geleid dat iedereen zich plots heeft bezondigd aan overspel. En dat heeft daar eigenlijk ook geen effect op gehad. En wat dat ik ook wel heel belangrijk vind, want dat is iets wat men heel vaak gaat aanhalen bij de illegale drugs, is dat een decriminalisering niet ook een aanmoediging betekent van een bepaald gedrag. Het gedrag, ik denk dat iedereen in de zaal het gedrag overspel verwerpelijk zal vinden, maar gewoon de manier hoe de maatschappij erop reageert, dat is van tel een belangrijk. We moedigen dus niet het gedrag aan door het te decriminaliseren. Het betekent wel dat we anders omgaan met de maatschappelijke realiteit. De, de, de handelingen worden gesteld, hoe gaan we daar als maatschappij op reageren. En in het geval van overspel zijn er alternatieven ontstaan, hebben we bemiddeling, begeleiding, echtscheiding en dergelijke meer. Een ander voorbeeld is de landloperij, maar ik ga dat eigenlijk... Want eigenlijk is het een beetje een mantra, het is altijd hetzelfde verhaal dat zich stelt. Landlopers werden het, het niet hebben van bestaansmiddelen en het niet hebben van een vaste verblijfplaats of een woonplaats, werden gelinkt aan diefstal en andere vormen van criminaliteit. Dus werden ze strafwaardig geacht en heeft men dat ook bij wet verboden en strafbaar gesteld. De evolutie, ook hier, is er eerst een gedoogbeleid geweest. En na het gedoogbeleid... Ik zeg de dubieuze situatie, want iedereen zonder adres of zonder bestaansmiddelen zat in de gevarenzone. Maar na gedoogbeleid is die strafbaarstelling in 1993 pas uh, opgegeven. Dus eigenlijk heeft de decriminalisering ook dus nadat men het uit het strafrecht heeft gehaald, heeft men opnieuw vastgesteld. Eigenlijk heeft dat in wezen niets bijgedragen. Er is niet een toename van diefstallen en criminaliteit geweest of met mensen met, uh, zonder vaste woonplaats. Uh, hier opnieuw ook een decriminalisering is niet dat wij nu gaan zeggen, oh, fantastisch mensen die geen bestaansmiddelen hebben of geen woonplaats, we vinden dat fijn. Nee, het is opnieuw dat we anders gaan omgaan met de maatschappelijke realiteit. Niet in het minst omdat die mensen net de meest kwetsbare mensen zijn binnen onze maatschappij. Dat waren mensen die problemen hadden, die, die geen bestaansmiddelen hebben, geen woonplaats hebben en dus uiteindelijk... Is de maatschappelijke realiteit nog steeds, maar in de plaats van dat gedrag strafbaar te stellen, zijn er alternatieven tot stand gekomen. Meer input van de zorgsector, crisisopvang, de sociale zekerheid en dergelijke meer. Een laatste voorbeeld, een zeer recent voorbeeld van 21 maart 2022, is uh, het gemakkelijker maken van het beroep van sekswerker. Uh, dat is uh, strafbaar gesteld omdat men uh, de uitbuiting van uh, kwetsbare uh, personen mensen tegen te gaan. En men vond ook niet kunnen dat andere mensen zich verrijkten op kap van uh, de sekswerker. En ook om uiteindelijk de, de prostitutie wat onder controle te houden. De vaststelling is dat uh, het strafbaar stellen van... Dat gemakkelijker maken van een beroep van sekswerker heeft er niet toe geleid dat er geen prostitutie meer was en geen georganiseerde prostitutie meer plaatsvond. Het nadeel is dat de handse industrie ondergronds is gegaan. Dus de sekswerkers deden nog altijd hun job, moesten nog altijd een locatie vinden, moesten nog altijd een pand huren, maar dat is dan eigenlijk in de handen van de georganiseerde criminaliteit ook terechtgekomen. En heeft eigenlijk gebleken zeer nefast te zijn voor de sekswerker zelf, die eigenlijk even goed ondergrond zat en eigenlijk moeilijk haar werk of zijn werk kon uitvoeren. En voilà, na een periode van gedogen ook, waar opnieuw een zeer dubieuze situatie ontstaat, waar dat sommige mensen wel voor de strafrechter moeten verschijnen en andere niet. Het is duister waarom. Hè. Maar uh, na een periode van gedogen is dat uiteindelijk in 2022 opgegeven. Dus de decriminalisering van dat feit... Zal niet de bedoeling hebben dat sekswerk aan te moedigen hè, of, of uh, te, te stimuleren binnen de maatschappij. Maar het zal er wel toe leiden dat die sekswerker in veiliger omstandigheden en op een normale wijze de job uh, kan uitvoeren. Hier opnieuw is het opnieuw een, een anders omgaan met de maatschappelijke realiteit. De omgekeerde evolutie, zaken die niet strafbaar waren vroeger, maar wel uh, uiteindelijk hun weg gevonden hebben naar het straffenboek, zijn genocide, racisme, negationisme en uiteindelijk nu zeer recent, het is nog altijd de wetsontwerp, maar de feminicide. Maar uiteindelijk toont dat aan dat strafrecht leeft en altijd aansluiting zoekt, maar zeer schoorvoetend en traag met een maatschappelijke evolutie. Wanneer dat we dat nu gaan uh, toepassen, eigenlijk de mantra of het, het stramien dat we de hele tijd zien, als we dat toepassen op de verdovende middelen, is eigenlijk een foute term. Het moet illegale drugs zijn. Uh, dat is dat uh, we eigenlijk de vraag moeten stellen... En professor de Kort heeft het eigenlijk al beantwoord. We moeten onze vraag stellen of Hans het strafrecht en het, het houden van een bepaald gedrag in het strafrecht, of dat dat op een positieve wijze bijdraagt aan de strijd niet alleen tegen het gebruik, maar ook tegen de criminele organisaties, en of dat er eigenlijk in principe niet meer nadelen verbonden zijn aan de strafbaarstelling. En dan moeten we gaan kijken, de doelstelling. ...van het, de, de illegale drugs van het, in een strafrechtskleedje te steken... ...is wat het gebruik betreft evident de gezondheidsrisico voor de gebruiker de overlast die met het gebruik gepaard gaat, maar anderzijds probeert men ook door de vraagzijde en dat is de roep die opnieuw klinkt door de vraagzijde aan te pakken, de aanbodzijde te tackelen. Dus men men, poogt, men zegt eigenlijk als er geen vraag meer is, en eigenlijk strikt genomen economisch gezien heeft men daar gelijk in als er geen vraag is, zal er ook geen aanbod zijn. Maar wat we nu natuurlijk vaststellen is dat na de jarenlange va uh, strafbaarstelling van het gebruik van illegale drugs, merken we dat dat niet het gewenste effect gaat ...gehad heeft op vraag en aanbod, ook niet op het gebruik. Zoals al gezegd hier vandaag door andere sprekers, is het gebruik aan het toenemen... ...en worden de criminele organisaties driester en driester. En hier ook moet vastgesteld worden dat uh, de gebruiker die voor de strafrechter dient te verschijnen... ...ja, sowieso naar buiten komt met iets. Hè. Er staan straffen op, er staan maatregelen op. Goed, je kunt een keer opschorting geven, maar je kunt niet blijven opschorting geven. Uiteindelijk is het zeer stigmatiserend voor de gebruiker van illegale drugs om door het strafrechtssysteem gehaald te worden en uiteindelijk, met effecten op alle vlakken, sociaal gezien, naar werk toe, naar opleidingen toe en dergelijke meer. En uiteindelijk is het ook niet... Het is een open deur in trappen om te zeggen dat uiteindelijk de gebruiker veel sneller in het vizier zal lopen van politie en van de wetshandhavers en door het correctionele systeem gaan gejaagd worden, dan uiteindelijk... de Criminele organisaties en de kopstukken daarvan. Hè. Dus het is altijd de gebruiker. Het is een quick win voor justitie. Hè. We hebben enorm veel zaken die voor de rechtbank komen. Onze statistieken zijn goed. En uh, voilà. En dat brengt mij bij het feit dat de beleidsmakers voor een bijzonder zware en moeilijke taak staan. Want die hebben de keuze ofwel gaan we naar de decriminalisering toe, ofwel naar verdere repressie tegen de gebruiker. En we horen eigenlijk de twee stemmen nu in de maatschappij. En het is een belangrijke keuze die moet gemaakt worden. Um het is natuurlijk niet aan ons, of we stemmen, onze verkozenen moeten die angel aanhalen. Maar ik vind het wel superbelangrijk dat dat gebeurt op een gedegen, wetenschappelijke manier met alle, met alle initiatieven die in het buitenland genomen worden. Denk ik dat het heel belangrijk is dat onze wetgever absoluut een keer een andere weg bewandelt. Zeker wanneer we kijken naar het verleden en dat de strijd opvoeren tegen de gebruiker niet de gewenste resultaten heeft, dat weten we op vandaag. Wanneer we kijken welke effecten dat een decriminalisering zou kunnen hebben, ik denk in vergelijking met de andere, want we juichen het gebruik daarmee niet toe. Ik wil dat uh, blijven herhalen. dat het, het decriminaliseren van het gebruik van illegale drugs wil niet zeggen dat we het gebruik aanmoedigen, wil niet zeggen dat we uh, het, het goedkeuren. Maar het, het is in elk geval zo dat uh, uh, het wellicht efficiënter zal zijn... Wanneer we de zaken decriminaliseren om ontradend te werk te kunnen gaan. En dus, hier ook is het opnieuw dat we moeten om, anders omgaan met een maatschappelijke realiteit op een minder stigmatiserende wijze, waarbij dat, uh, uh, alternatieven worden geïnstalleerd, zowel wat vraag als aanbod betreft. Ik durf al aanbod erbij te voegen, maar ik heb begrepen dat dat niet aan de orde is. Uh, dus. Nu, ja, waar ik nog eventjes wou op terugkomen, uiteindelijk, de Drugbehandelingskamer eh, is inderdaad een gespecialiseerde kamer binnen de rechtbank van eerste aanleg die zich bezighoudt met druggerelateerde criminaliteit. Ik wou dat als uitsmijter nog een keer meegeven. Maar ja, dat, dat is eigenlijk wel wat dat daar tot uh, uiting is gekomen. Het, het, we leggen de focus op de druggerelateerde criminaliteit. Niet op het gebruik als uh, dusdanig, maar op de druggerelateerde criminaliteit. En daar is het duidelijk uh, tot uiting gekomen dat op zich de legaliteit of de illegaliteit van de substantie geen enkele rol speelt. Hè. Het is het gedrag dat men stelt uh, wanneer men die producten tot zich neemt. We hebben enorm veel zaken gehad waar dat alcoholgebruik aan de basis lag. Van uh, heel veel criminaliteit, partnergeweld uh, enzovoort. Dus uh, dat, dat heeft mij wel tot andere inzichten gebracht. Uh, en vandaar dat men inderdaad de vraag kan stellen of dat de strafbaarstelling van het gebruik op zich nog uh, nodig is. Ja, eigenlijk zijn al een vaststelling. De strijd tegen de loutere gebruiker leidt niet tot grote successen. Um, integendeel, het is al herhaalde malen aangehaald: gebruik blijft toenemen. De aanbodzijde ondervindt geen enkel nadeel, integendeel, wordt rijker en driester. Uh, dus ik roep de beleidsmakers op om out of the box te denken. En er zijn gelukkig heel veel zaken die aan het bewegen zijn in de wereld. En men moet het warm water niet steeds opnieuw uitvinden. Men kan even goed een keer over het muurtje kijken. Uh, maar ik begrijp dat het een bijzonder moeilijk aspect is, omdat natuurlijk wanneer je het gebruik van illegale drugs gaat gaan decriminaliseren, dat je nog altijd met die aanbodzijde zit waar dat eh, gaat niet te diep aan maar waar dat er natuurlijk ook iets mee moet gebeuren. Hè. Voilà, en ik denk dat ik de tijd ingehaald heb en dat we net op tijd zijn voor onze legale druk.